Ik heb meerdere goede daden verricht. Ik heb uh, een, een paard al uit de sloot gehaald. Ik heb uh, schapen uh, op de pootjes gezet. Heb ik ooit een goede daad onderweg verricht? Ik denk er wel zoveel verricht, want wij zorgen dat het schoon is, ja. De meest goede daad was eigenlijk een oud omaatje die lag uh, in, in de tuin bewusteloos tussen de struik Die zag ik toevallig liggen. En toen uh, ben ik er naartoe gerend en uh, in, inmiddels had mijn uh, collega er twee gebeld. Even later kwam de politie als eerste. Daar hebben we samen Olma naar binnen gebracht. Maar dat werd gewaardeerd met een flesje Jerkermuis voor ieders. Dus dat vond ik wel heel, heel netjes. Ja, toevallig wel. Dat is twee jaar geleden nu, denk ik. Of een jaar geleden. Heb ik iemand uit de sloot getrokken. Dus ik de telefoon uit de zak. Jas uit. En die sloot in. Ik ben er zo ingedoken. Ja, en toen, toen had ik het ook koud. Maar ja, dat is ook al lang geleden, dus ik denk dat oma inmiddels al niet meer leeft. Ik <laughs> denk wel zeker dat het 20 jaar geleden is. Dus. Ik heb die man eruit getrokken ik ben weggegaan. Maar we moesten eventjes, uh, we moesten ons toch maar even gaan melden eventjes. <laughs> Een goede dag, ja, dat doe ik elke dag, maar... <laughs> ja, je doet het toch? Ik hoop dat ze dat voor mij ook doen de volgende keer.